Oh Annabel! Kijk eens Joyce! Kijk eens Joyce! Oh, nu ben je hem kwijt, Joyce! Je pakt Annabel hem. Als ze hem ziet, maar ze ziet hem niet. Ze kan niet zo goed ruiken, waarschijnlijk. Oh, dat gas ruikt ook natuurlijk. Met klavertjes. Heel lekker, heel veel lekkere klavers. Nou, je mag een klein hapje. Kom maar, niet alles. Ja. Kom maar, Joyce. Ho, oh, Joyce. Ho, oh, Joyce. Hoi. Yo, alleen Roosje wou niet komen. Ja, die staat daar nog, hè? Oh nee, die komt eraan. Ja, ik zie het. Ja, ze komt eraan. Hé, hey, Roosje. Kom maar, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Kom maar, Joyce.